Hoofdstuk 2 Adam en Eva zijn ongehoorzaam. Genesis 3 In het paradijs, die mooie tuin waar Adam en Eva wonen, staan veel bomen. Daar zitten heerlijke vruchten aan: appels en peren, pruimen en persiken. Die vruchten mogen Adam en Eva opeten. Er staat één boom, daar zit ook mooie vruchten aan. Maar daar mogen Adam en Eva niet van eten. Dat heeft de Heere God gezegd. Hij heeft gezegd. Als jullie die vruchten eten, worden die ongelukkig en gaan die dood. Blijf er dus vanaf. Op een dag wandelt Eva in de tuin. Wat is het hier mooi, denkt ze. Wat is de Heere God knap dat hij dit allemaal heeft gemaakt. Ze komt bij de boom waar ze niet van mogen eten. Opeens ziet ze een slang. Daar is ze niet bang voor. Eva is voor geen enkel dier bang. Ze weet niet eens wat dat is, bang zijn. De slang begint te praten. Hij zegt tegen Eva. Heeft God tegen jullie gezegd dat jullie geen appels en peren en pruimen mogen eten van de bomen? Wel nee, zegt Eva, we mogen van alle bomen in de tuin eten. Alleen van deze ene boom mogen we niet eten. Als we daarvan eten, gaan we dood. De slang zegt, nou, dan heeft God jullie mooi voor de gek gehouden. Je gaat helemaal niet dood. Als je de vruchten van deze boom eet, word je net zo knap als God. En dat wil God niet. Wat een gemene slang, hè? Eva denkt, zou het waar zijn wat de slang zegt? Kan ik net zo knap worden als de Heere God? Ze dus kijkt naar de boom. Wat zien die vruchten er heerlijk uit. Ze plukt er een. Dat mag toch wel? Wat raakt hij heerlijk. O, domme Eva, pas toch op. Luister niet naar de slang. Je weet toch wat de Heere God heeft gezegd? Maar Eva eet de vrucht op. Helemaal. Is ze nu net zo knap als de Heere God geworden? Nee. Eva voelt zich opeens heel ongelukkig en ze weet dat de slang heeft gelogen. Eva plukt nog een vrucht van de verboden boom en die geeft ze aan Adam. En jij er ook eens, zegt ze. En Adam luistert naar Eva. Adam weet heel goed dat de Heere God heeft gezegd dat ze die vrucht niet mogen eten. Maar Eva heeft het toch gedaan. En daarom doet Adam het ook. Hij eet de vrucht op. Nu zijn ze allebei ongelukkig. Alles is anders geworden. Ze zijn verdrietig en bang. Adam vindt het opeens raar dat hij geen kleren aan heeft. Vroeger vond hij dat niet raar. Maar nu wel. Hij schaamt zich voor Eva. En Eva schaamt zich voor Adam. Want zij heeft ook geen kleren aan. Ze plukken bladeren van de bomen en daar maken ze rokken van. Nu zijn ze niet zo heel erg bloot meer. Als het avond is, komt de Heere God in de tuin. Adam en Eva worden nog banger. Ze verstoppen zich tussen de struiken. Maar de Heere God roept hen. Adam en Eva, waar zijn jullie? Nu moeten ze wel tevoorschijn komen. De Heere God zegt. Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie soms van de boom gegeten waar jullie niet van mochten eten? Adam zegt. Ja, maar Eva heeft mij een vrucht gegeven en toen heb ik hem opgegeten. En Eva zegt. Het is de schuld van de slang, die zei dat het wel mocht. De Heere God is erg boos op de slang, maar hij is nog bozer op de Satan, want de Satan heeft de slang naar Eva gestuurd. De Satan is een slechte gemene engel. Vroeger was de Satan een belangrijke knecht van de Heere God, maar toen werd hij jaloers op God. Hij wilde net zo knap zijn als God en daarom mocht de Satan geen knecht meer van hem zijn. Hij is nu de vijand van God en hij wil alles stuk maken wat de Heere God mooi gemaakt heeft. De Satan heeft de slang naar Eva gestuurd en hij is blij dat Adam en Eva nu ongelukkig zijn. Nu mogen ze niet meer dicht bij God in het paradijs wonen. De Heere God moet hen straffen en dat vindt die slechte engel fijn. Wat is dat erg hè? Ja, Adam en Eva krijgen straf omdat ze ongehoorzaam zijn geweest. Ze mogen niet meer in het paradijs wonen. Adam moet nu heel hard werken om eten te krijgen. Ze zullen verdriet hebben en ze zullen ziek worden. Ze zullen ook een keer sterven. Maar de Heere God belooft hen ook iets moois. Eva zal kinderen krijgen. Die kinderen zullen ook weer kinderen krijgen. En over een hele poos zal er een bijzonder kindje geboren worden. Dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus woont nu nog bij de Heere God in de hemel. Maar over een hele poos zal hij als een baby op de aarde komen. En als hij groot geworden is, zal hij die boze engel, de Satan, straffen. De Heere Jezus zal ervoor zorgen dat de Satan de mensen niet meer ongelukkig kan maken. De Heer Jezus zal er ook voor zorgen dat de Heer God weer dicht bij de mensen kan zijn die van hem houden. Als Adam en Eva dat horen, worden ze weer een beetje blij. De Heer God maakt nu zelf kleren voor hen. Hij maakt die kleren van het vel van een dier. Omdat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest, moet er een dier sterven. Er zijn nu ook dieren die andere dieren opeten. De leeuw jaagt op het hert en de poes maakt de muis dood. Wat een verdrietige dingen allemaal. Maar toch houdt de Heer God nog van Adam en Eva. Hij zorgt ook nog voor hen en over een hele poos komt alles weer goed.